Mijn naam is Kave Boeten. Als migrant ben ik zelf naar Nederland gekomen. Ik ben 25 jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ik kom uit Iran. Toen ik in Nederland ontvangen werd, merkte ik dat het Nederland voor mij een totaal onbekende land was. De cultuur was onbekend, de taal was onbekend. En ineens kreeg ik een boek in mijn hand, 99 types, voor het omgaan met Nederlanders. En dat was een klein boekje, wel een leuk boekje. Ik dacht als ik de tips leer, dan leer ik Nederlanders kennen, maar dat is geen bedrieg. Want er waren 99 vooroordelen, veelal negatieve vooroordelen, tegen Nederlanders. Maar voor mij waren volgens dat boekje Nederlanders een soort marsmannetjes. Want alles was anders. Ik merkte dat het juist door de tips te hanteren, eh, ontmoet ik Nederlanders niet. Dat is, en dat is exact wat ik in mijn training aangeef. Laat de tips, culturele tips los. Ontmoet de mens die tegenover jou zit, want die culturele recepten bestaan niet. Mijn advies altijd is, het is zo belangrijk dat je mensen tegenover jou in jouw praktijk ziet ontmoeten. Werkelijk iemand ontmoeten en om iemand te ontmoeten moet je oprecht nieuwsgierig zijn naar de normen en waarden van degene die tegenover jou zit. Wees onbevangen, wees nieuwsgierig. Als iemand met een verhaal komt of een probleem komt, niet vanuitgaat dat je weet wat het bedoeld is, vraag wat daarmee wordt bedoeld. Check uh, of je boodschap overkomt zoals deze bedoeld is. En maak jezelf los van alle die culturele voorkennis die je denkt dat je hebt.